Ik vind het best wel spannend, maar ik vind het ook super tof dat we eigenlijk zoiets wel gaan doen, want je krijgt niet zomaar de kans om dat te doen. Dus ik vind dat wel heel gaaf. Vliegen in Dakota. Ik heb echt veel zin in. Spannend. Ja, ik vind het best wel eng. Het is de eerste keer vliegen voor mij. Nou, Narcota is een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog en ik ben nog nooit een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog geweest. Zeker niet als die ging vliegen, dus ik denk dat het wel heel erg gaaf gaat worden en heel erg leuk en heel erg bijzonder. Nou, ik heb wel een beetje spanning, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Ja, ik ook. Dit is eigenlijk de VIP-ingang en dus ook, ja, zijn jullie gewoon vandaag de VIPs? Hebben jullie allemaal je paspoort bij je? Welkom bij onze mooie Prinses Amalia, de DC3. Het is in 1935 vlogen voor het eerst. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit en toen hebben ze dus dit vliegtuig gekozen als transportvliegtuig voor parachutisten. En toen zijn er in de Tweede Wereldoorlog bijna 13.000 van gemaakt in uh, vier vijf jaar tijd. En allemaal door vrouwen in elkaar gezet. Want de soldaten dat waren mannen. Ik heb hier bij nog nooit gevlogen en omdat we gelijk zo'n vliegtuig die ook in de Tweede Wereldoorlog heeft gevlogen. Om daar wat gelijk in te vliegen vind ik wel heel bijzonder. Dit specifieke toestel is in 1944 uh, gebouwd. En heeft ook daadwerkelijk meegedaan Slag om Arnhem Market Garden. 78,5 jaar geleden. <middels> zo meteen uh, de mensen aan de linkerkant uit het ruimte kijken en zie je zo een heel mooie vestingstand met allemaal van die punten eromheen. Dat is heel mooi om te zien. Nieuw vet, want, ja, ook omdat dat van boven te zien, die stad vond ik echt zo mooi. Want normaal zie je dat wel zo op uh, tv of zo, dat je dan van boven. Uh, ...die stad ziet in de miniatuur, maar nu wat zelf te zien, die ervaring is echt heel erg leuk. Ik vond het echt heel erg, heel erg gaaf. Je zag zo heel Amsterdam en de grachtengordel, kon je allemaal zien... ...en op een slot en op een vestingstad, dat ja, Ik vond het heel erg gaaf, heel erg leuk. En ik heb vooral heel veel water gezien, dus je ziet wel in Nederland veel water. In. Sommige kinderen hebben nog nooit gevlogen, dus dat is echt leuk om mee te mogen maken. Dat is eigenlijk een luchtdoop. En dan in zo'n vliegtuig... Het is echt heel erg, heel erg bijzonder om dan nu in zo'n vliegtuig te mogen vliegen.